Oh my god! Wow! Wacht, hoe doe je dit? In deze set konden we een of andere zieke Charizard GX krijgen. Wow! Oké, okay, wie gaat er beginnen? Oh wacht, wacht Jongens, ik wacht. heb een geweldig idee. Als we 500 subs hebben, de vijf, dan gaan we een giveaway doen voor dit ding. Wat vind je daarvan? Dat denk ik niet Alright boys, the first pack oh, is heel leuk, gek. Top. En uh, <laughs> <laughs> we're gonna draaien het om, en we're gonna get 300 euro Charizard. Let's go. Yes, uh, Pier's? Niet één pier, maar twee pier's, hè? Pierce. Ja, dit is allemaal een beetje boezet. Dit boeit niet Holy shit, Aron, let op, nu, it. Komt het, hè? nu komt het, nu komt-ie. Okay, hij vieren. is wel hollow, toch? Ja, hij is hollow, maar ik Hij eigenlijk. Oh, fuck is dit trouwens. What de fuck is die? Nee, naar de volgende. Oké, okay, 1, 2, 3, 4. Kijk, okay, trouwens. Hier. Mag je daar ik hebben. Ik heb er nog een. Hier. Alsjeblieft. Hell yeah. Hell yeah. Like, Kijk. als we de 600 likes kunnen halen. Oh, jij lijkt op jouw fiets, gek? <lacht> oh, <shit. laughs> die is wel heel snel. <laughs> Eerlijk? Sonja. is dus, je moeder van je van je. Kitchen. Ja, oké. Wat? Oké. Moeder van Maria heet of Sonja? Ik echt veel. Okay. <laughs> echt nee, waar? Ik heb echt geen idee, hoor. Oh okay, <laughs> je, nee, ga, ik ga niet op mensen die ik denk die kruiken. <laughs> oh ja, al, uh, nog dank je. Oh, maar ik er was er eentje die een dead deed, toch? Ja, de de Dus Deze is automatisch wel zwak. Niet zwak. Weak. Ga onze de video, de video ook oh, liken. Oeh, een shiny, a shiny holo. Heel goed. Shiny holo. <laughs> Holy shit, een <laughs> <a> shiny holo. <roller. laughs> <laughs> <laughs> <laughs> het is een glimmende Holy energiekaart. Holy shit. Ja? Trash. Oké jongens, dankjewel voor het kijken. Nee, hoe is dit? Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond ik vond het leuk. Ik moet niet. Doei!